Heet Brouwsel der Recrufie. Dat is speciaal voor vampieren. Die drink je. Kijk, zo leer je wat. En dan heb ik allemaal punten weer. Oh, baby. Oh, baby. Oh, oh baby. Oh, oh, baby. oh. Hallo, Dat is echt, echt voor mij zo'n lange tijd geleden. Ik moet even kijken wat ik allemaal gedaan had. Oh ja, ik had hier de tuin gemaakt. Ik had hier de badkamer, het kantoortje. Uh, wat hadden we nog meer? Ik had, even kijken hoor, al die troep. Oh ja, dan moet ik ook nog maken, een slaapkamer. Al slapen vampieren niet, maar hey, you never know. Um, even kijken. Dan ga ik haar uitnodigen om te chillen op de huidige kavel. Geen idee wat ik allemaal aan het doen was op dit moment. Um, want ik ben tegelijk met een ander spel bezig. En dat spel heet Seven Days to Die. En het is een spel dat je moet overleven in Acoplytics. Uh. Ik weet niet hoe dat heet. En um, oh, ja, is een beetje no ook aan het bouwen. Torba. Ik ga zo maar door. Dus ah. dat. Voor uh. um, de rest, ja. Yeah. Uh -oh. uh -uh. Ik was al oppergod. Heermeester, ik weer grootmeester, ja. Jorin. Huh? So. Snabara Watanini. Dingen over creatief geven. Um, favoriet is. Dat is ook creatief. dat valt eronder. Kijk, dat is handig om te weten, want dan mag ze meer. Maar kijk, ik moet ook toestemming krijgen om bij iemand te drinken. Wat gestilde dorst dan? Ehm... Uh, waar zie je dat dan? Gestilde dorst. Wat zie je hier nergens, onze? Oké, okay, niet hier dus. Ehm... Um, Oké, nee, nee, nee, niet nieuw doen. Sorry. Gestilde dorst. Eigenschappen. Waar kun je dat dan? De kracht? Bouw papier varen op. Ze not onder vampier, maar hoe doe je dat dan? Zo stom. O, oh, dorst hier. Maar hoe krijg je dit dan? Hoe doe je dit dan? Chips. We moeten alles opnieuw doen. Ik ga even googlen hoe je dat kunt krijgen. Wacht even jongens, ik ben zo terug. 4 van Pierre. Ik heb gehoord dat de laatste dat je ja, de laatste tijd nogal in de put zit. Misschien is het rondstrooien van bloedzaakjes en dat het... Ook. Ik vind het best. Jongens, ik zie jullie daar. Oh, Hongrie. Oh, oh, <laughs> <laughs> <laughs> dat moet je echt vijf keer doen. Ja. Hier ah, ja. Ja. Ja. Ja. En vijf, het. is het. Dat nee nee. Oh, wat schattig. Ah, wat schattig. Ik Oh, oh. Ja, The cool. oh. oh. oh, <laughs> Zoo hm? Een en ander proberen, ja. Want wie weet lukt het. Nou, hoe maak je zo'n drankje? Heb je dat eigenlijk wel? Of heb ik daar een koelkost voor nodig? Eh. Uh, jeetje. Alle dingen die ik ervoor moet regelen. Um, wat heb ik er voor nodig? Ik heb twee knoflook voor nodig. Heb ik knoflook? Ja, heb ik genoeg van. Heb ik monnikaps? Eh, uh, monnik cups, money, monning, money, money cups. Heb ik? Kijk, plasmafruit. Heb ik? En duizend euro heb ik ook. Um, Drankje maken. Ja, drankje maken. En dan moet ik op zoek naar bingo Zo so simpel, jongens. Oké, okay. dit was echt heel simpel. Ik wist alleen niet of het kon, maar nu kan het. Dus nu heb ik de mogelijkheid. Dus ik ga jullie gelijk leren wat dat is. Ik heb namelijk nou, een website gevonden. En daarvoor heb je nodig, twee knoflook, twee Monix caps, weet ik het hoe het heet. Twee keer plasmafruit, 1000 euro en je moet niet voor 14 kennis zijn. Dit drankje heet Brousel der Recruf, Dat is speciaal voor vampieren. Die drink je, kijk, zo neem je wat. En dan heb ik allemaal punten weer. En nu kan ik alles we nemen. Um, Oké. Okay. Nu. Heb ik die. Nu heb ik die. Ik ben. Um, ik kan er nog 17 kiezen. Oh jongens. Die en die. Dus dat is al goed opgelost. Hebben jullie ook weer wat geleerd? Um, ja, mooi. Nu moet ik twee goede vrienden uh, van twee verschillende sims drinken. Blij die blijven. Okay, geeft niks, komt goed. Ik ga wel een carrière beginnen. Ik heb echt geld nodig, jongens. Dus ik ga wel even een carrière beginnen. En ik word. Deze sluit de aflevering af. Vond je het nou toch nog een beetje geslaagde aflevering? Doe dan even het blauwe duimpje omhoog. Hier beneden kun je jouw manieren om op de hoogte te blijven van mijn nieuwste video's. En dan zie ik jou graag volgende week zondag om 7 uur met een gloednieuwe video terug. Doei doei!